Je doet wat je moet doen, je doet wat je moet doen, je doet wat je moet doen, je doet wat en moet doen, je doet wat video moet doen, je doet wat je moet doen. Je doet wat Sabbailet hatiyo, drie maanden agadi, dik hij hatiyo, mo utejatena me best, zo dat kijk nouja, malai bonnu pani, mal malai, koi baratkar gario, tyo darsan le baratkar gario, tyo pani koi dekjo kikre, mo agadi, mallet o banego, chai namalai, naremrulagio hoi na, keti baera, ra mo mo agadi, koi evenius tivi ma kika hapatra karma, tyo dekera banego en het jou d'arsan houdt panie banego tera unie haru mobata panie pramen kodjera tjoe maijkma tjoe airport ma mozita panie prasenadijego ko ko le tapaj lei seksual abuse gareko naam mo agaadi mo na benne na Kinaat jou kulla matjoe, jungle matjoe, na, uta varipari, bomjongko, anu jay haruhinego, uniharu, te opani arko interesting, ciesho uniharu dindin, ruk katera ruk, ruk harulai, bokego, te usko tamanga uniharu, usko bitra ko komponba, uta koi arko lay, aanu dinday na, tro, mubata pa meter ma. Uh, elkezdtei bitrakó bátot hiyó, zsangolkó uh, bátot, ez ma híne góni harú rúg számátára, rúgbókéra. Uh, Málai dek jó, hína? Málai katikati annújáí harú dek jó, bomdjon, uh, kai lekai malájt jó zsangolbitra, bájera lénú orderdió rá, bájera szabaj, mancekó akáma, pirnú játana dinú, uh, uh, ezkó báni jó. Kínában én szabaj, csinálják, úszkó annújáí harú lájt jó, A parád ma táncsa. Tehzpacsi uniharu csupelára bószcán, hogy na, kéne egy csóti bomdjan uh, aprádi bajó paci, niskjó paci. Te, te, te, te, te, mancse darjánon zannuljáiharu pani aprádi honcsa, kéne szahajok diénen, polislai uh, kabár diénen, uh, malaj rizki ugorjenen uniharu aprádi rúkma bószcán, bomdjan nagyik. Dit is derredi maakt je bomjonne. Maar dat is niet. Je hebt er niet een junglebeestje maalukera. Dan is garnusakje. Garnen. Echt zo. Dat is dan garnen. Maar dat is. Uit je hebt er niet een matreji. Daar is dan raat om te ervaren. Dat is een patagoo. De kozijn opa niet pardei na. Icha bij op heti ma ute direct. Tijdin ma, t jo bomjou lai ma mobiele ba nego sabele tati jo bomjound Ja ma ba nego China bosse go. Tour ontai prahari lai.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 Praharite Belama hier bij elkaar. Uit al op Yo Bichara, algoritma, die kater, arup, lega unu diera Tora Nepali Bomjong Maitri Pujama die Duisai Police duis APF Police. Bomjong Anuyai haru, chon politis ma, badrokali, armykemp ma, APF Army ma. Ha, hami kasari bishwaaz garne. Hami ek soti, direct tauma. Hami al feri samach chon pirera kutera march chon hoi deze suraksit na die rakosadi, na die u die suruma, surkarle, dio matre, hamilae, hamilae nadekera, na die u zuri dinusakchen, na die u zuri dinusakchen, na die Ra zuri dinusakchen, na die Matre, zuri we na die u zuri maar Kiohina, de andere is de andere. De andere is de De andere is de andere. De andere is de andere. De andere is de andere. De andere is de andere. de